Een paar maanden geleden dacht ik van ik wil gewoon om zoveel tijd wil ik een apart product reviewen. Wat je niet elke dag tegenkomt in de drogisterij zoals een Andrelon Lon of iets anders. Gewoon iets apart, iets raars. Waar je nog, waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord, net zoals ik. En ik liep de Aziatische Toko in. Ik hou echt van die winkel, want je vindt daar echt de meest rare dingen. Um, maar even los daarvan. Ik kwam dit... Uh, haar serum tegen van Fantasia. Het heet Carrot Grove Serum Triple Strength. En het was helemaal niet zo duur eigenlijk. Het was iets van 7,95. Maar goed, ik had het nog nooit gezien en het zag er heel grappig uit. Ik heb nog nooit, ja, ik ken het helemaal niet eigenlijk. Dus ik dacht, nou, weet je wat, ik ga dit product gewoon goed uittesten de komende maanden en dan zullen we zien of het werkt. Nou, inmiddels zijn we acht weken verder, dus twee maanden verder. En ik heb het trouw elke dag aangebracht op mijn haar. Ik wil jullie heel graag vertellen wat ik ervan vind. En um, ja, of het misschien iets voor jou zou kunnen zijn. Um, ik heb eigenlijk dit product een beetje uitgeplozen. Ik heb alle ingrediënten op een rijtje gezet. En ik heb uitgezocht wat er nou precies in zat. Er zitten namelijk heel weinig ingrediënten in. En dat is best wel bijzonder. Die Aziaten zijn altijd best wel puur bezig. En dat vind ik heel mooi. Sowieso in... De Aziatische landen zijn ze op het gebied van beauty veel verder en dan hebben ze veel meer variatie, veel meer verschillende soorten producten en dat is heel erg mooi. Ik zou echt dolgraag nog een keer naar Tokyo willen of zo gewoon om daar te kijken wat er allemaal op de markt is, want ze hebben daar gewoon wel dezelfde merken die wij kennen, zoals Shiseido bijvoorbeeld, maar dan hebben ze daar een veel uh, grotere range van producten in. En uh, ja, er zitten gewoon hele aparte dingetjes tussen die je gewoon niet in Nederland kunt vinden. Dus um, ja, dat uh, smaakt gewoon naar meer. Uh, even over dit serum. Nou, het is een serum en het uh, belooft eigenlijk... Nou, ik zal het oplezen. Ik weet niet of jullie Engels kunnen, maar het belooft zeg maar... Uh, ik zal het in Nederlands doen. Um, bevat beta en antioxidanten en vitamine A en E... Om je haar uh, sterker te laten groeien en langer van de, of de wortel tot aan de punten. Dit is een anti-verdunnende formule. Um, en uh, brengt de sterkte en de glans terug naar zwak en beschadigd haar. Bes, uh, beschermt haar um, van hittebeschadiging uh, door bijvoorbeeld krultangen of steltangen of wat dan ook. En werkt goed op alle soorten haartypes. Nou... Klinkt heel veelbelovend, tenminste dat dacht ik twee maanden geleden. En um, het, het werkt zo, je moet zeg maar vier tot zes drupjes aanbrengen op je haar. Um, dat kan zowel in droog haar als in net gewassen haar. Ik, wat ik heb gedaan is, um, nadat ik mijn haar... Uh, waste heb ik het aangebracht, goed ingemasseerd, ook op mijn hoofdhuid en door de punten verdeeld. En als ik een paar dagen mijn haar niet had gewassen, verdeelde ik het nogmaals door de punten. Ik heb dus eigenlijk heel braaf dit serum uh, elke keer aangebracht. En uh, wat opvalt is meteen dat, uh, ze zeggen bij de gebruiksaanwijzing, dat je 4 tot 6 drupjes moet doen. Maar als ik het zo een klein beetje op mijn hand laat lopen... Het drukt niet. Het is echt, ja, het is heel erg vloeibaar. Het zijn geen druppeltjes die eruit komen. Dus ik wist nooit zo goed wat vier tot zes druppeltjes waren. Ik heb het een klein beetje, ik heb gewoon tot vier geteld. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, zo is het genoeg. Maar als je het, zeg maar, verdeelt tussen je handen, zie je dat het heel, het voelt heel licht aan. Het voelt niet plakkerig aan, absoluut niet plakkerig. En dat is fijn, want heel veel haarproducten voelen toch wel plakkerig, omdat er bijvoorbeeld suiker in zit of wat dan ook. Dit voelt eigenlijk heel fijn. En het um, eigenlijk ook heel erg lekker op je huid. Je huid wordt er ook echt super zacht van. Maar daar zal ik straks even iets meer over vertellen. Maar goed. Uh, misschien zoals jullie nu al zien. Mijn haar ziet er echt gewoon super glanzend uit. Heel mooi. Heel stijl ook. Vooral ook ja. Het glanst gewoon super... En het ziet er gewoon heel gezond uit. En dat is ook wat ik heb gemerkt bij dit serum. Mijn haar voelt gewoon super zacht. Het pluist ook nauwelijks. En ik heb best wel last van pluizig haar. Ook al heb ik heel sluip haar. Toch zodra het regent buiten. Of het is maar iets dampig buiten. Of het mist of weet ik wel. Het waait of het regent of de zon schijnt. Altijd is altijd mijn haar pluizig. Ik kan er niks tegen doen. Maar dit serum... Het gaat echt wel dat pluizen tegen. Omdat het gewoon heel zacht wordt en heel shiny. En dat is echt super fijn. Ik las een reactie van iemand op Instagram. Een vriendin Die had eigenlijk kroeshaar um, haar. En die gebruikt dit ook. En ik kan me voorstellen dat als je gekroes haar hebt. En je, dat je dit product dan gebruikt. Dat het echt ook super fijn kan zijn. Maar goed, het wordt wel heel erg sluik ervan. Je kunt niet als je dit product hebt aangebracht, daarna de krultang erin zetten, want het wordt gewoon heel glad en het glijdt gewoon gemakkelijk door je krultang heen. Maar als je het wil stijlen en je wilt toch ook nog een beetje hitteproductie hebben, dan um, is dit product echt super fijn. Omdat het er ook zo... Het gaat er zo mooi van uitzien. Zo... Ja, zo gezond en alles. Uh, maar ja, gaat je haar er sneller van groeien? Gaat het er meer van groeien? Nou, dat heb ik eigenlijk niet echt kunnen merken. Mijn haar... Ja, heeft gewoon gegroeid zoals altijd. Ik denk in deze acht weken is het denk ik zo'n stukje gegroeid. Zoiets. Ik weet niet of jullie dat... Nou, snappen hoeveel dit is. Maar het is ongeveer, ongeveer wel um, ja, hetzelfde wat mijn haar in twee maanden zou groeien. Dus daar zie ik niet echt verschil. Wel vind ik dat um, ik heel veel nieuwe haartjes heb gekregen. Vooral zeg maar, hier bij mijn... Uh, scheiding zie je echt allemaal van die kleine mini baby haartjes zitten maar ik weet eigenlijk niet zo goed of het nou door het serum komt of het feit dat het weer lekkerder weer wordt en dat je haar daarom meer gaat groeien en beter gaat groeien en dat er meer nieuwe haartjes komen of dat mijn haar gewoon in zo'n fase zit dat er nu weer heel veel haren bij komen in ieder geval mijn haar is niet op achteruit gegaan en ik vind het er heel mooi en gezond uitzien dus uh, en dat is wel echt te danken aan dat serum want ik kon eerder toch best wel vaak droog haar hebben en omdat ik het natuurlijk verf en dat is niet goed voor je haar en ik krul en stelt ook heel vaak. Maar uh, mijn haar ziet er echt en voelt ook super gezond aan. Maar ik wil ook nog eigenlijk iets vertellen over de ingrediënten die in dit product zitten. Want je ziet heel vaak van alles op de fles staan en je denkt van wat is het? Wat zijn al die moeilijke termen? Wat zit erin? Wat moet je daarmee? Is het goed? Is het niet goed? Dus ik heb ze opgeschreven. Voor jullie op een rijtje. En ik wil ze gewoon even oplezen en vertellen wat het eigenlijk waard eigenlijk verdient. Het aparte is dus dat er hier maar echt heel weinig uh, ingrediënten in zitten. Ik zal ze even tellen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ingrediënten. Dus dat is niet heel veel, want meestal heb je echt al zo'n zo flink blok met allemaal ingrediënten. Nou, dit is heel weinig, maar heel klein stukje tekst. Nou, ik zal het even doornemen. Um, als e allereerste, en daar zit dus het meeste van in, altijd, altijd het eerste wat op het etiket staat, vooraan, daar zit het meeste van in. Dus hetgene wat helemaal als laatste komt, bijvoorbeeld ook in een crème, of maakt eigenlijk niks uit, daar zit het minste van in. En meestal zijn dat de beste stoffen die aan het einde langskomen, maar maakt niet uit. Um, het eerste is um, Cyclothetrazyloxane. hele mond vol. En um, dat is een soort. Um, het is een. Ja, het is een molecuul. Het bestaat uit siliciumatomen en zuurstofatomen. Nou, dat zegt je misschien niet zoveel, maar ook niet. Maar het, uh, het is een veelgebruikt product voor in deodorants of in cosmetica in het algemeen. En het zorgt ervoor dat je haar glanzend, soepel en zacht aanvoelt. Daar komt het eigenlijk op neer. Verder zorgt het ook nog dat je haar um, meer vocht blijft vasthouden. Dus het werkt eigenlijk op soort van hydraterend en het werkt er ook tegen dat je haar uh, niet statisch wordt en dat is ook super fijn want mijn haar wordt echt super snel statisch. Um, als tweede hebben we dimeticone en dit is dit dit ingrediënt heb ik gewoon vaker gezien op flesjes en dit betekent het zorgt ervoor dat het niet gaat schuimen dus mocht je het een keer schudden wat dan ook dan uh, gaat het niet schuimen nou, makkelijk oké okay. hebben we daarna trimeticone en dat heb ik ook al vaker gezien en dat is een silicoon. En het zorgt voor soepel haar. En het haar dat het beschadigd is, herstelt het. En is verder ook niet gevaarlijk of gek. Dat komt er ook vaker voor. Nou, nu wordt het interessant. Dan zit er Daucus carota sativa in. En er staat tussen haakjes Carrot Root Extract. En uh, dat betekent eigenlijk gewoon dat er wortel in zit en het beta-correthene dat in de wortel zit. Wat je wil ook eten wat heel gezond voor je is. Waar je ook een mooi bruin kleurtje van krijgt. Dat zit dus ook in dit mooie serum. En um, even kijken, ik had het opgeschreven. Oh, zit dus betekent dat er vitamine A in zit en het hydrateert, verzacht, beschermt. En um, ook tegen de hitte van de krultang of van de steltang. Dus ideaal, makkelijk. Um, het volgende zie maze en dat staat tussen haakjes corn, silk extract en dat is gewoon maize extract, maisolie wat erin zit. En er zit heel veel vitamine E in wat goed, uh, en goed is voor je haar, ook goed is voor je huid. En um, ja, het zijn eigenlijk antioxidanten en het gaat ook, en dit is best wel interessant, het gaat ook um, haarverlies tegen. Dus als je heel veel haaruitval hebt... En je hebt heel erg droog haar. dan is juist zo'n maisolie super gezond voor je haar. En dat zit dus hier ook in. En het voedt en hydrateert. Nou, dat klinkt ook goed. Um, nou, leg mijn blaadje neer, want nu kan ik het weer zelf. Uh, nu staat er nog retinopamidase, en dat is vitamine A. Gewoon extra toegevoegd. En toco acetaat En dat is vitamine E. Ook een extra toevoeging. En als laatste zit er nog een klein beetje parfum in. Maar parfum komt dus op de allerlaatste plek. Dus zit het minst daarvan in. En ik kan even aan mijn handen rijken. Maar ja, dit product ruikt ook niet heel sterk. Het heeft eigenlijk een hele ja, natuurlijke neutrale geur. Wat ik ook heel erg prettig vind. Want het hoeft niet altijd zo heel erg geparfumeerd te zijn. Maar eigenlijk nu komt het leukste. Ik heb nu al die ingrediënten opgenoemd. Waarvan je waarschijnlijk de helft weer vergeten bent. Onthoud maar gewoon dat het uh, zorgt voor mooi, glanzend, gezond en gehydrateerd haar. Um, wat ook beschermd is tegen dit van de krultang en van de steltang. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar um, waar ik ook achter kwam. Is dat het echt super. Maar ook echt super, super, super, super fijn is um, voor je huid. Echt heel fijn. Ik had op een gegeven moment... Ja, ik weet niet. Het was eind januari of zo. Of halverwege januari. En mijn huid zag er echt verschrikkelijk uit. Ik had echt allemaal puistjes, onzuiverheden, mee dus van alles. Ik weet niet. Ik denk dat het door de stress kwam. En um, ik heb gewoon 's avonds uh, dit serum aangebracht. Ik dacht, laten we eens kijken wat er gebeurt. En het is echt super fijn voor je huid ook. Het trekt makkelijk in. En um, het voelt een beetje als een soort olie voor je huid maar het voelt niet heel olieachtig aan en als je dan de volgende dag opstaat voelt je huid echt super verzorgd heel erg glad en niet droog aan en um, die onzuiverheden die zijn gewoon helemaal weg dus ik breng die trouw ook elke avond het aan op mijn huid en mijn huid ziet er echt gewoon heel mooi heel rustig heel verzorgd uit en dat is eigenlijk, ja, toch best wel grappig, toch? Ik ben het gewoon gaan proberen en het werkt voor mijn huid ook echt super mooi. Dus het is eigenlijk een 2 in een product. Je kunt het zowel voor je haar gebruiken als voor je huid. Het gebeurt trouwens vaak hoor, dat kapsters gewoon um, hun haarverzorging ook op hun huid smeren. Omdat er gewoon veel goede stoffen in zitten. En vitamine A, vitamine E zijn sowieso stoffen die in heel veel crèmes ook zitten. Dus waarom zou je het niet op je huid gebruiken? Heb je eigenlijk, ja, twee voor de prijs van één... Um, ik zag trouwens, toen ik een klein beetje aan het googelen was, dat je dit product ook op bol.com kunt bestellen. Maar dan betaal je wel echt 2 euro meer, want ik, ik heb er 7,40 euro voor betaald in de toko. En bij bol.com was het iets van 9,95 euro of iets dergelijks. Dus um, als je een toko in de buurt hebt, ga er dan even heen, want je kunt eigenlijk niet missen met dit um, serum van Fantasia. En... Um, ja, weet je, als je mooi en gezond glanzend haar wilt, dan is dit gewoon een heel mooi simpel product. En uh, nou ja, je haar gaat er niet echt sneller van groeien. Tenminste, ik heb het niet kunnen merken. Misschien moet ik gewoon nog eventjes door blijven gaan en dit trouw blijven aanbrengen elke dag. We zullen het zien. Maar uh, ik zou zeggen een echte aanrader. <lacht> Nou, wil je bedanken voor het kijken en ik hoop dat je het leuk vond om dit te zien. We hebben natuurlijk eventjes moeten wachten, want ja, acht weken geleden heb ik het gekocht. Uh, bedankt voor het gedeeld om te kijken wat het zou doen met mijn haar. En um, abonneer je op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Of volg me op Instagram, dat kan natuurlijk ook. In ieder geval nog een fijne dag en ik zie jullie de volgende keer.